Hi collega, ik ben Marit en in deze video ga ik je laten zien welke sneltoetsen je allemaal kunt gebruiken in Microsoft Teams. Waarschijnlijk ben je inmiddels toegevoegd aan heel wat Teams, ik ook, en dan is het wel handig om te kunnen schakelen tussen die Teams en ook bepaalde functionaliteiten snel te kunnen oproepen. In deze video ga ik je dus laten zien welke sneltoetsen er allemaal zijn en wat de meest gebruikelijke zijn. Allereerst is het dan goed om te weten welke sneltoetsen gehanteerd worden voor de Mac. Dat kan je oproepen door te kiezen voor command punt. Dan zie je een overzicht van alle sneltoetsen die je kunt gebruiken in Teams. Eigenlijk kan ik de video dus nu al stoppen, want hier heb je in één keer het hele overzicht. Vanuit dit overzicht ga ik de meest gebruikelijke met jullie doorlopen. Zo kan je bijvoorbeeld gebruik maken van command E. Dan ga je naar de zoekbalk toe en dan kan je een persoon opzoeken of een document. Het kan ook handig zijn wanneer je ergens mee bezig bent om gebruik te maken van command slash forward, dan kan je namelijk je status heel snel aanpassen. Maar je geeft eigenlijk opdracht om teams iets te laten doen. Zo kan je bijvoorbeeld ook zoeken, wisselen naar een ander team of kanaal. Dus wanneer ik nu kies voor slash forward ga naar, dan kan ik een ander team invullen waar ik lid van ben of kanaal. En dan gaat hij daar meteen naartoe. En op die manier uh, voorkom je noodloos geklik. Misschien ben je ergens mee bezig en wil je een collega een vraag stellen en wil je dus snel een chat openen, dan kan je dus kiezen voor Command N en dan opent hij meteen een nieuwe chat. Je hoeft alleen nog maar de naam in te voeren of de groep of de tag en dan kan je dus een, een nieuwe chat openen. Wanneer je iets wil wijzigen in je instellingen, dan kan je kiezen voor Command komma en dan zit je dus in één keer in je instellingen en kan je dus verschillende aanpassingen maken. Eigenlijk blijft het belangrijkste toch wel de command-punt. Want dan heb je dus een overzicht van al die sneltoetsen. Het ligt er maar net even aan wat voor jou handig is en gebruikelijk. Maar hier zie je dus in één oogopslag wat er bij de Mac in Teams allemaal kan. Tot zo voor deze video. Succes met Teams!